De provincie! Uh, wat doen die eigenlijk? Ah nee, alweer file. Het is elke dag hetzelfde. Nou, Naja zou het wel weten. Als ze nou wat meer wegen aanleggen, dan zijn we van die files af. Maar Marieke wil iets anders. Het bedrijf waar ze werkt gaat hard. Maar er is geen plek meer om uit te breiden. Als we bedrijven nou meer ruimte geven om te groeien. Ja, leuk, denkt Jaap. Maar zo blijft er helemaal geen bos meer over om in te wandelen. Nee, er moet echt meer ruimte komen voor natuur. Ruimte is schaars in Nederland. En iedereen wil iets anders. Met hetzelfde stukje grond. Meer wegen, meer bedrijventerrein of meer groen. Wie gaat hier eigenlijk over? Dit doet de provincie.